Zo goed horen, want er staat er ook niet veel over huis. En het belangrijkste vond dat ik daarbij duidelijk kan maken dat intuïtie is ook iets wat je misschien soms niet hoort, omdat je heel veel ruis hebt, in ieder geval een laai op je... intuïtie vraagt er dus om dat je meer zit te luisteren, of te of weten. En het kan dus zijn dat je alleen maar. En wat je ook kunt doen, is een tool gebruiken, een apparaatje. Ik heb namelijk nu een microfoon aangesloten. En dan is het nog een stuk stiller en kan je nog veel beter horen wat ik, nou ja, en dit is een metafoor, je intuïtie te vertellen heeft. Dus wil je intuïtie meer gebruiken, meer inzetten in je privéleven of je zakenleven, dan vraagt het soms om net even te draaien, net even die ruis die dat lawaai te verminderen. Of intuïtieve tools te gebruiken. Tools waarmee je je intuïtie beter kunt verstaan, beter kunt begrijpen, beter kunt uh, zien misschien wel. Nou, ik ben heel benieuwd welke tools jij gebruikt en wat jij doet om je intuïtie beter te horen. Je mag het achterlaten in een reactie op dit bericht.